Xavier, Isabella, kom gezellig zitten, kom gezellig zitten. Ja, en applaus, tuurlijk. APPLAUS Waar gaan jullie? Zo, kan ik, mag ik naast jullie? Heel goed. Hey, um, hoe gaat het, Pim? Goed. Hoe gaat het, Rijn? Goed. Okay. Hoe, uh, vind, hoe vinden jullie het om hier te zitten? Leuk. Ja, ook leuk. Okay. Jullie, uh, ook, ook wel leuk, jullie, uh, jullie uh, nou eigenlijk begon jij met een, met een actie toch, Pim? Ja. Hoe, hoe ging dat, hoe zit dat, vertel eens. Uh, ja, ik zat bij Rijn in de klas en uh, Rijn uh, werd ziek en uh, eigenlijk uh, vergat iedereen hem een soort van. Dus toen dacht ik van, uh, want hij kwam niet meer op school. Toen dacht ik van ja, dat kan eigenlijk niet, want het was toch een klasgenoot en ja, hij was er gewoon niet meer. Dus toen dacht ik, uh, ik moet uh, aandacht vragen voor mensen, of kinderen met kanker. Uh, en toen ben ik in korte broek gegaan in de winter. Je hebt, je hebt hem nog steeds aan, zie ik. Ja. Uh, Rijn ook. Hoe, uh, uh, wist jij dat hij dat ging doen? Hadden jullie het erover gehad? Of, uh? Nee, eerst wist ik er gewoon helemaal niks van. En Toen hoorde ik dat en toen vond ik het echt heel mooi. Ja, jij lag in het ziekenhuis, je had wel andere dingen aan je hoofd. Ja. Hey, um, jij bent jouw actie uh, uh, gaan doen in Korte Broek, uh, vooral om geld in te zamelen, toch? Ja. Um, dat, be dat begon eerst een beetje in jouw dorp en vervolgens is dat ook een beetje overgenomen door... Ja, toen uh, um, wou de krant komen en toen kwam dat in de krant en toen werd het al wel groter. Uh, en toen ging het het eerste jaar uh, heel snel. En toen, uh, ja, toen, toen, heeft ook de, de met de voetbalclub toch? Ja, de voetbalclub in onze stad, de, die uh, ging ons. Welke stad? Doetje. Welke voetbalclub? Graashap. Uh, die ging. Uh, Dat willen we allemaal even weten, toch? Ja. Die ging ons helpen, omdat uh, zij hebben natuurlijk best een groot uh, uh, contact met iedereen. Dus zij ging een video maken met ons um, om meer aandacht te vragen. Okay. Nou, dat is gelukt, toch? Ja. Um, da, iedereen, iedereen wil het weten, maar ik ga het nog niet vragen. Um, hoe gaat het met jou? Dat wil ik eerst weten. Ja, gewoon supergoed. Um, uit, uit het ziekenhuis in ieder geval? Ja. Um, doe je gewoon weer mee met alles? Ja, ik doe gewoon weer met alles mee. Oké. Okay. En je voelt je goed? Ja. Mannen, ehm... Um, Hoeveel, uh, hoe, hoeveel hebben jullie opgehaald? Het eerste jaar toen ik alleen in korte broek ging hadden we 14.000 euro opgehaald. Uh, Zo! Ja. Wacht even. En het uh, tweede jaar toen wij samen in korte broek gingen? 300.000 euro. Waar, waar, is dat, uh, waar, waar is dat naartoe gegaan? Naar Kika. Oké. Okay. Om kinderen nou, die in jouw situatie zitten. om die beter te kunnen helpen, toch? Grote applaus Pimmerijn. In korte broek, dames en heren! Gaat de actie, gaat de actie. Ik kom ertussen zitten, ik kom ertussen zitten. Gaat de actie nog door eigenlijk? Um, of is die nu gestopt? Ja, er zijn uh, nu een uh, aantal dagen. in december, 20 tot 24 december. Um, gaan we. Uh, weer in korte broek met zoveel mogelijk kinderen. En het is overgenomen door andere kinderen. Ook door andere kinderen. Wie doet er mee? Wie gaat er ook in korte broek? Ja, oh, ik zie al ver. De, de eerste vinger is van Verre. oké, bam, zeker. Oké, okay, hartstikke goed. Mannen, dank jullie wel. En ik zag Kees de Veer, zag ik ook zijn vinger opsteken trouwens. Uh, zeker. Hé, hey, toppers. Uh, groot applaus, Pimperijn. Xavi gaat het? Goed, en met u? Met, met, u, met u? met u gaat het ook goed, dankjewel. Um, wat, wat, waar, waar ben jij mee bezig? Um, ik heb de Stichting Voetballen voor Veiligheid opgericht, omdat er uh, veel jonger geweld is in Amsterdam en in de rest van Nederland. En uh, wat ik precies doe, ik geef voetbaltoernooien, uh, clinics, workshops en uh, online doe ik uh, meetingen. Uh, bijvoorbeeld voor jongeren die het moeilijk hebben, dan laat ik weten bijvoorbeeld via mijn Instagram, Um, dan zet ik, ja, wat is de code van de, of niet de code van de week, maar wat willen jullie deze week bespreekbaar maken? En dan uh, ja, ga ik gezellig uh, een babbeltje met ze maken over dat of met, um, ja, met andere professionals. Um, afgelopen week la lazen we ook weer in de krant uh, uh, bericht over, over geweld bij jullie in, in Amsterdam Zuidoost. Uh, vooral geweld uh, gebruikt door, door jongeren. Um, Jij, jij probeert juist een beetje voor, voor verbinding te zorgen, toch? Ja, precies. Uh, voetballen voor Veiligheid staat eigenlijk voor veiligheid, verbinding en verandering. En uh, ik heb onlangs heb ik ook mijn eigen movement gestart: Be Good for Your Hood. Dat betekent wees goed voor je buurt. Um, bijvoorbeeld wat ik laatst heb gedaan, um, vorig, vorig jaar in de kerstperiode, had ik veel jongeren verzameld en hadden we kaarten uh, voor eenzame ouderen. In de kerstperiode hadden we brieven geschreven met fijn kerst. Want ja, anders zijn de ouderen ook alleen. En uh, ja, ik doe ook voedselpakketten, geef ik aan uh, mensen die het moeilijk hebben. Oké. Okay. Um, en dus de, de voetbaltoernooien, doen daar alleen kinderen en jongeren aan mee? Nee, nee, niet alleen kinderen en jongeren. Um, ook de politie of uh, profvoetballers of advocaten komen af en toe ook daar kijken. Want bijvoorbeeld als je de politie uh, ziet, denkt iedereen van ik moet wegrennen. En als je ze dan bijvoorbeeld in, in het echt uh, begint te kennen, dan, ja, dan zijn ze toch wel een andere persoon. Dus juist belangrijk om elkaar te leren kennen, om naar elkaar te luisteren en om op die, mekeer, op die manier dus een beetje nou ja, respect voor elkaar te krijgen. Zeg maar. ja. Hebben we hem weer? Respect. Ja, precies. En uh, ik zou tegen iedereen in de zaal zeggen: oh, blijf aandacht geven aan het positieve. Want als je aandacht geeft aan het positieve, dan begint uh, dat ook te groeien. <applaus> Mooi man, Safi, dankjewel. Wij wisselen, wij, wisselen ook weer, uh, wij wisselen ook weer van plek. Isabella, hoe gaat het? Goed. Goed? Spannend? Ja. Weet je wel, oh, dat zie je helemaal niet aan je. Hey, um, hoe vind je het om hier te zitten? Ja, leuk, bijzonder. Toch wel leuk ook? Ik zie dat je een bandje om hebt met, met Oekraïne erop. Ja. Hoe zit dat? Ik ben half Oekraïns en half Nederlands. Dat komt omdat mijn moeder uit Oekraïne komt en mijn vader uit Nederland. Oké. Okay. Um, en en uh, nou ja, dan is, dan is er een hoop nieuws en een, en een hoop te vertellen. En begin dit jaar kwamen er... Ging jij, ging jij wel eens naar Oekraïne? Um, ja, ik ben heel vaak in Oekraïne geweest. Uh, of nou naar Kiev was of naar het westen. Ik ben overal geweest, dus dan is, kan ik iedereen helpen. Oké. Okay. En je kent dus heel veel en jullie kennen dus heel veel mensen in Oekraïne? Um, toen kwam daar begin dit jaar oorlog. Toen kwamen er ineens heel veel vluchtelingen. En toen dacht jij, hé, hey, daar, daar, daar kan ik wat mee. Ja, toen ik hoorde en zag wat er allemaal gebeurt, dacht ik, wie beter dan ik kan helpen. Want ik ken de culturen, ik ken de taal en ik kan kinderen helpen. Um, we, hebben, we hebben ook een foto, foto van je. Want daar, daar uh, uh, nou ja, hier op, waar sta je hier? Um, op een protest in Amsterdam om aandacht te krijgen voor de oorlog en voor Oekraïne. Want naast Oekraïne, uh, naast het helpen van, van vluchtelingen, want wat doe je dan als, als hulp eigenlijk? Nou ja, um, begeleiden, vertalen en um, ook allemaal spullen inzamelen. Zo hebben we ook een opro oproep in ons dorp gedaan voor kleren. En soms, soms stond ons huis helemaal vol met kleren. Okay. Hey, er zitten ook kinderen in de zaal, toch, uit Oekraïne? Ja, een drieling. Een drieling. Zullen we ze er even bij vragen? Durven ze dat, denk je? Gaat dit in dat Ja, dat bedoel ik dus. <laughs> durven ze dat, durven ze dat, durven ze bij? Ja, kom erbij, kom erbij, kom erbij. Dan schuif even, schuif het, schuif er, schuif er, we, schuif we. Weet je wat schuif er Voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Ja, het is een heel donker trapje. Dit is heel door. Kom erbij, kom erbij. Een drieling! Heel goed, kom er zitten, kom zitten. Uh, ja. uh, wat zei je? Ja, dat u het zelf vroeg. Zeg eventjes, zeg even, uh, welkom dat jullie er zijn en wat tof dat jullie hier durven te zitten en dit allemaal doen. Oh, dat je inderdaad doet, zo moet ik. Eh Wat zijn ze? ze vinden het spannend. Ja, dat kunnen wij allemaal. Dit was niet gerepeteerd, maar ik dacht ineens, oh ja, dat is uh, nou zo gaat dat. Hey, um, maar dit is dus eigenlijk wat jij wat je doet hè. Ja. Ja. Uh, yeah. Ja, eigenlijk wel. Een beetje, een beetje dus dingen vertalen voor bijvoorbeeld deze meiden. Maar ook luisteren wat zij, wat zij nodig hebben, zeg maar. En ze daarmee helpen toch? Hoe zit um, dat precies? Nou ja, um, eerst hoorden we dat er een trilling in ons dorp was. En toen gingen mijn moeder en ik kijken waar ze woonden en kennis maken. En het begon allemaal met helpen, vertalen en begeleiden. Maar nu zijn we hele goede vriendinnen gekregen. Ook kunnen ze nu hun eigen weg vinden in ons dorp. Okay. En, en, um, maar je luistert toch ook... Hoe oud ben je eigenlijk? Tien. Tien. Dames en heren, ben je tien en dan regel je dit soort dingen allemaal. Dat, even een applausje, toch? <applaus> ja. Hé, hey, dan ging je ook heel vaak naar, naar Kiev. Meestal, meestal naar dezelfde plek, naar hetzelfde huisappartement. Daar hebben we ook nog een foto van, van hoe dat er nu uitzag. Wat, wat is daar gebeurd? Um, dat is een park waar ik eigenlijk heel mijn jeugd heb gespeeld en um, daar is nu laatst een raketaanval geweest en daar zit nu een heel groot gat in de grond. En, en wat doet dat dan met jou om, om dit allemaal te zien? Ja, het is heel pijnlijk om dit allemaal te zien, want ja, je denkt hier was alles goed en nu in één keer is alles verwoest. Dus wat, wat is jouw boodschap eigenlijk over de oorlog? Nou ja, meer aandacht ervoor geven en stop de oorlog. Gewoon heel veel helpen en ja, ook meer aandacht ervoor geven. En vooral stoppen. Ja. Dat is goed. Een groot applaus en heel erg dankjewel. Isabella! Zeker. Kunnen, kunnen een paar mensen van ons eventjes de drie meiden mee naar, mee naar beneden helpen? Dank jullie wel. Wat is dankjewel in het Oekraïns? Djakojo. joh. Hoe? Jackue, Jacku Jacku Jacku Jacku dames. <applaus> Voorzichtig. Even iemand daar helpen bij het trapje. Ja? Super lief, superfijn, dankjewel. Uh, en jullie ook heel erg dankjewel voor jullie verhalen. Ik ga lekker op je plek zitten.